Kijk, Nederland is een uh, nuchter land, is een land wat heel veel heeft meegemaakt, wat uh, tot stand is gekomen uh, against the odds. Hè. We hadden er eigenlijk niet kunnen zijn, we liggen op een idiote plek in de wereld, in een delta die half onder water ligt. Uh, dus in alle opzichten is het een wondertje überhaupt dat dit land er is. En het behoort tot de meest welvarende landen van de wereld. We zijn de zesde economie van Europa, uh, we zijn een van de best functionerende economieën van de wereld. We hebben alles in huis, een hele nuchtere bevolking die natuurlijk zich zorgen maakt en die ervan vergewist moet kunnen weten dat er eh, regering is, maar vooral ook de diensten zijn, mensen in de uitvoering die de dag en nacht aan werken om dat land veilig te houden. En ik ben ervan overtuigd, het beste antwoord wat je kunt geven aan die ploertjes die dit gedaan hebben, die schoften in Parijs en de andere plekken, is dat wij ons leven gewoon voortleven. En wat ik vaker heb gezegd, wij zijn met meer, wij kunnen ze aan. Dus geen paniek? Dat ja, zou mijn oproep gaat u zijn, maar op... wel alert blijven, wel alert zijn. Ik zeg er altijd bij, wees alert, als je gekke dingen ziet, meld ze.